Als sporter weet je dat er niets zo vet is als zo'n grote wedstrijd in Eikenhuis. Op 5 en 6 mei hebben we wereldbeke hier op Apendal. En wij nodigen alle Team NL supporters uit om ons volle achter te komen aanmoedigen. Want Team NL zijn we samen. Hier komt de Fit tent met Team NL Lounge. Waar jullie onder genot van hapje en drankje kunnen genieten van onze wedstrijden. Daarnaast wordt er ook een festivalterrein uit de gestand, Dus sport en spektakel garandeerd. Ik geef je op voor 15 april. En zo doen we dat.